Iemand heeft me naar banden kapot gemaakt uh, meneer. Oké, okay, dat kan zo zijn. Hey, kom zo bij. Oh, die dreigt dadelijk veel vuurwapen. Stoppen, oh shit! Alade, noodknop! Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elisjeblieft en Morgen. En vandaag ga ik op pad met Wim. Lekker weertje man. Uh, we gaan de straat op met de Vito. Geen bijzonderheden om te vermelden. Zoals je ziet, mensen hebben lekker het dak open. Cabrio versies, noem ik ze maar even. En terecht, zou ik zeggen. In ieder geval, we doen even snelle voertuigcontrole. Nou, Blauw, perfect jongens. Stop, staat, perfect. Hier zo, politie, stop en daar niks. Oh, er staat een drive. Yo, oranje doet naar mijn wensen. En volgen. Ik zou zeggen, let's go! Oeh die staat wel erg te roken daar. Uh, dat vind ik niet verantwoord om de straat op te gaan. Zo, uh, ik weet niet of je het zelf door heeft. Ja joh geer anders mijn blauwe zwaar ligt hier op Ik ga hem proberen hier zo rechts nu even stil te blijven. Ik geloof dat ze mijn blauw blauw niet echt uh, zien ofzo. Ik ga proberen hem hier zo rechts neer te zetten. Mocht er uh, toch nog iets gebeuren ofzo. Dan blokkeert hij geen hele rijbaan. En hier zorg ik dat hij niet te zicht op andere voertuigen staat. Mocht hij echt in de fik vliegen. Tot we gewoon een uh, in ieder geval hier wat veiligs hebben. Wauw het uit. Ik pak even de brandblus om even uit onze auto. Ja, bandje kapot en rook uit de motor. Goedendag. Allereerst uh, mag ik even een rijbewijs zien. Oké, okay, goed. Hé, hey, wat is gebeurd met je voertuig? Iemand heeft mijn banden kapot gemaakt, uh, meneer. Oké, okay, dat kan zo zijn. ik hey, kom zo bij. Eén slachtoffer, twee, drie, vier, vijf, oh, uh, zes. Heel veel slachtoffers, heel veel slachtoffers. Ja ik brandweer ambulance deze kant op niet, wagels, heel veel slachtoffers, heel veel slachtoffers. Oh, uh, ik loop er even. Ambu 1 hier zo. 1. Daar komt de brandweer met een first gesponnen. En Wat hebben we daar nou aan? Ik moet een TS hebben. Die zijn natuurlijk ook al vandoor voor van me staan. Nu ook van ja fuck you, ik wil echt geen bekeuring hebben. Oeh nep! Dan kan nog een TS. Ambulance is begonnen met de eerste hulp van meerdere slachtoffers. We hebben hier echt Grip ambulance, broeder, meerdere slachtoffers. Ik ga hier even het verkeer regelen. Mijn staande houding heeft dan geluk gehad. Oké, okay, oké, okay. En hij werkt meerdere dodelijke slachtoffers hebben, wat hier is gebeurd is nog onduidelijk, maar wat ik wel weet is dat er uh, ja, doden zijn gevallen, Mooi mooie auto dat wel. De TS heeft moeite om naar buiten te geraken, maar hij ook wel de moeilijkste weg. Het staat allemaal niet in de fik, het staat allemaal niet meer in de fik, de wegafzetting wordt geregeld, er wordt wel een verkeerschaos hier op het kruispunt. Uh, We hebben nog iemand in het leven. Even uh, omrijden mevrouw. Het oh. is een emergency! Out of the way! Ook welkom. Nou we gaan hier uh, beginnen met de bergingen. Ik wilde bijna in de ambulance stappen, maar ik moet uh, natuurlijk... Wat zijn we daar nou? Ik is natuurlijk in de Vito stappen. Ik heb ook niet aangezet. Ik was toch echt als eerste TP. Leermomentje momentje voor de volgende keer. dat er weer wat uh, beweging overal gaat inkomen. Even kijken of de ambulance achteruit wilt, want die hebben natuurlijk wel een geslachtoffer zo te zien. Of zo te horen. Of ze hebben een vervolgmelding, maar ik zag wel dat ze iemand opraapte om het maar zo te noemen. To all units. In West nou die melding nemen we niet aan, want het is meteen weer uh, dan.. Uh, dat vind ik zo'n irritante melding. Dan kom je daar aan, rijden door drie auto's mee, racen door drie auto's ofzo. Gevolgd dat je achter één van die drie aan moet en die andere die vallen je alleen maar lastig en Ik kan het niet hebben als ik maar één van de drie verdachten kan aanhouden. Ik moet ze allemaal Maar Dat is gewoon eigenlijk onmogelijk om zoiets voor elkaar te kunnen krijgen. Um, nou, net dus een flinke melding gehad. Middelf afgerond, alles weer vrijgegeven. Ik heb niet echt geteld hoeveel slachtoffers. In ieder geval redelijk veel. testen op uh, alcoholdrugsgebruik en uh, in ieder geval uh, rare capriolen. Als jij nou de verdroging blauwe auto, dan kan ik ook me uh, werken. Ik ga hem even achter zetten. Oh, jongen, jongen, jongen. Wat kan ik wel? Vraag dat maar eens. Zodat we hier in ieder geval even een, een veilige werkruimte creëren. Voor onszelf. Wat gingen we weer doen bij de voertuig? Even kijken waarom die nou uh, zo raar, opeens uh, achteruit reed en een burger aanreed en mij aanreed. En uh, toen we verder gingen door Rood. Officieel. Mary, George, Altijd toch even kent in controle 2, 4, voor de titale geweens uh, gezocht uh, blijkt te worden voor uh, weet ik veel wat wapenoverval uh, wapenoverval ofzo. heeft u gedronken ik hoef daar niet antwoord op te geven uh, in principe ben ik inderdaad niet verplicht te antwoorden dus heeft hij drugs gebruikt? nee oké okay. goed dat betekent wel dat we even gaan uh, blazen ondernemen dus we gaan er zo eens achter komen uh, antwoorden van ik hoef daar geen antwoord op te geven lijkt me eerder een beetje verdacht um... nou goed dat is allemaal negatief ik, ik vraag me toch af, als het toevallig op zijn telefoon of zo uh, kan ik kan niet vragen, maar goed, uh, voor nu, uh, heb ik dat, ik heb even niet bewust gekeken of ik haar daadwerkelijk had gecontroleerd. Nee, Oké, okay, goed. Dan, uh, ja, moeilijk. Officieel zou dit even een hele moeilijke situatie zijn. Want ja je, gaat, je hebt net iemand aangereden die persoon die moeten we eigenlijk gewoon spreken van wil je aangifte doen voor misschien wel poging doodslag en ja deze mevrouw uh, moeten we uh, gaan uh, aanmelden misschien voor een EMG cursus uh, of EMG eerder van uh, even het CBL langs te gaan om eens te kijken of die nog wel mag rijden en, en uh, een beetje verder uh, gaan graven wat de oorzaak nou is dat zo iemand opeens vol in zijn achteruit gaat en ons en een burger uh, voor zijn sokken rijdt. Maar goed, we laten het voor nu voor wat het is. Wits uh, reporting, prio wanted on in 3-2, voor iemand die wordt gezocht. Dat, uh, goed, dat kan zo zijn. Ik ga voor de zekerheid wel met zijn kogelwerend uh, aantrekken. Aangetrokken. En dan gaan we eens kijken of we die persoon kunnen treffen. Het zou een witvoerdig zijn geloof ik. Uh, zou ons hier mogelijk naderen. Want de Zulu vliegt daar, de Zulu vliegt daar. Uh, Zulu heeft waarschijnlijk wel zicht. We maken gebruik van onze vrijstelling. De Zulu gaat hier naar rechts. Dus ik denk dat hij flink inmiddels een uit, uh, uitloop heeft. De Zulu rijdt naar, of vliegt namelijk daar zo. Dus die komt nu weer terug naar ons, dus hij is ook nog aan het zoeken denk ik. Of hij is hier naar rechts gegaan. Niet bij de golfbaan, maar de eerste rechts. Dat denk ik namelijk. Nou, dat is dan hier. Top vrije ruimte. Of is dat hem daar voor mij. Waar vliegt de Zulu? Ik heb ze vermoeden als de Zulu hier vliegt dat hij hier ook ergens gaat. En we nu weer daar Zit hij op de golf? Want die zit gewoon op de golf aan die smiecht. Ik weet niet of smiegt een woord is wat jullie kennen. Eén in ieder geval wel die zullen vliegt continu over de golfbaan en omdat ik hem niet zie schijnt dat hij gewoon op de golfbaan rijdt ja zie je hier rijdt een auto dat duurde best lang tot ik daar achter was maar dat is geen wet voertuig uh, 20, 20, 20. Nou, die gaat hem meteen door. De politie stop je voet daar onmiddellijk. In een klem te zetten tussen uh, mij en iets maar dat gaat niet zo makkelijk als je dat rustig doet of probeert te doen dat moet met geweld Ik sta eigenlijk zomaar veel op. Stoppen, oh shit. Yeah. Dekking zoeken, dekking zoeken, dekking zoeken. Oh shit. Dekking zoeken, Wim. Kalade, noodknop. Achter, tegen boven, achter, Wim. Wim, wat doe je? We liggen zwaar aan de vuur, we liggen zwaar aan de vuur. Vallen! Oh, Duidelijk vuur toegepast. Voor Vuurlijnen. Oh, oh, Even die mevrouw. Uh... apen veilig gesteld uh... overleden zo ik denk niet groen op nee het blijkt niet wel hier is al dat is groen op toch? nou goed in ieder geval wat ik ga doen is deze video beëindigen ik hoop dat jullie een leuke video vonden Mooie blauwe lampjes allemaal. Um, en ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Um, ik kan nu niet zeggen van laat in de reacties weten wat je wilt zien. Maar je kunt altijd in de reacties laten weten wat je binnenkort weer eens wilt zien. Zodat ik misschien ook wat uh, uh, herinneringen heb van. Oh ja dat is misschien ook wel weer eens leuk ofzo. Dus uh, laat maar even weten. En uh, tot dan. Doei.